Kijk, ik ben Shaline Jonas, ik ben fysiotherapeute. Ik ben gespecialiseerd in orofaciale fysiotherapie. Dat houdt in dat ik mensen help met klachten van hoofd, nek en uh, halsgebied en de kaak. Wat ik tegen uh, aanliep is um, dat wij fysiotherapeuten heel veel uh, te bieden hebben. En uh, dat we heel hard moeten werken en uh, toch uh, niet de gewenste omzet uh, kunnen genereren. Wat ik van Laura heb geleerd is om anders te kijken naar uh, wat je nu doet qua aanbod en uh, qua manier van patiënten helpen. Um, en ook meer van oké, okay, hoe um, kun je uh, met minder uh, of minder tijd een grotere omzet creëren en daarnaast ook, wat, wat eigenlijk onze doel als fysiotherapeuten zijn, is om de mensen toch te helpen en toch nog beter te helpen. Ja, het heeft betekend dus dat ik nu uh, wat uh, programma's ga aanbieden die wat intensiever zijn, dus ook wat hoger geprijsd. En uh, dat heeft gezorgd dat ik al wat patiënten heb binnengehaald die bereid zijn om die prijs te betalen omdat ze ook uh, ja, inzien dat het uh, heel veel voor ze gaat betekenen. En dat uh, zag ik eigenlijk niet, in het verleden niet. Van oké, okay, ineens, mensen zouden dat niet uh, gaan betalen. Omdat uh, zorgverzekeraar het niet vergoedt. En nu denken ze, oh nee, maar ik wil echt van mijn klacht af. Dus ik wil toch jouw programma gaan volgen. Ja, ik uh, ben bezig met het drie maanden programma dat ik wil starten en uh, dat kost 3000 euro. Oh, dat uh, is weinig schaam. Hè? <laughs> maar uh, ja, dat is 35 euro voor half uur. Weinig honderd. Is... Behandelingen zou je moeten doen om hetzelfde te bereiken, Zelfde omzet. Dat is wel een verschil. Ja, het is gewoon doen, want uh, ik uh, volg geloven voordat ik programma uh, aan begon, eigenlijk al een paar maanden. En um, ik vond het toen ook ja, te duren, allemaal. Maar als je kijkt naar het resultaat, wat je met het programma bereikt, dat was eigenlijk een stap die ik heb genomen van, oké, okay, nee, dat, dat moet ik gewoon doen. En uh, het werkt. Het heeft me zoveel ideeën gegeven. En niet alleen ideeën, maar ook energie en kracht om het te doen. Dat ik ook de anderen gun om mee te doen met het programma. Ik zou tegen Laura zeggen, ga door met de manier dat ze is, um, wat mij ook aanspraak uh, op haar uh, video's is dat ze heel lachtrampelig over kan komen, heel heel prettig en um, wat ik zag met andere video's is dat je dan echt niveau niveauverschil zag van oké okay, nee ik ben expert en jullie hebben echt mijn hulp nodig maar Laura is, is echt de expert maar dat, uh, ja, dat is gewoon heel fijn. Heel fijn persoon om, uh, om bij te zijn, om van te leren en om mee te werken.